We waren bezig met een heimelijke operatie bij een bedrijfspand. Beneden was een garagebedrijf, daarboven een appartement. En in het appartement woonde eigenlijk de verdachte. Hij werd verdacht van op grote schaal handel in verdovende middelen en vuurwapens, automatische vuurwapens. Het team was aan het werk binnen in het pand. En ik stond eigenlijk aan de overkant van de straat in de slagschaduw, zodat niemand mij zag om uh, ja, te voorkomen dat iemand dat pand binnen zou gaan. Op een gegeven moment zie ik het licht aangaan. En ik voelde hem meteen in mijn buik. Ik denk: nee, dit gaat toch niet gebeuren. Want dat, dat betekent als hij naar beneden zou komen dat er een procedure moet gaan plaatsvinden waar we jarenlang op getraind hebben. En dat heeft altijd te maken met, met, met geweld. Dat is het. Op een gegeven moment ging het licht aan in de hal bij de trap. En ik zie de voordeur open gaan. En ik voelde de stress tot aan, mijn, tot aan mijn kruin. Maar dat maakte me gewoon zo scherp. Het zou mij niet gebeuren dat die man naar binnen zou gaan. Dus ik heb de procedure ingezet. Ik ben naar de overkant gegaan. Ik heb mijn vuurwapen getrokken en ik heb hem weggevoerd. Zodat mijn teamleden de operatie veilig konden afbouwen. Als je moet presteren onder druk of onder stress. En je vertrouwt op je kennis en op je kunnen. En je handelt, dan benut je je stress optimaal.